We lezen uit de heilige teksten van de wereld rond het thema ruimte mens te zijn. In een hindoe geschrift lezen we Er is een licht dat schijnt voorbij de wereld, voorbij alles, voorbij allen, voorbij de hoogste hemel. Dit is het licht dat schijnt in je hart. In een boeddhistisch geschrift lezen wij Als je een gewetensvolle vriend kunt vinden om met je mee te gaan, een eerbaar en verstandig persoon die zich niet uit het veld laat slaan door tegenslag of pech, Ga dan met hem mee, beschouw hem die jou, je fouten en tekortkomingen laat zien als een onthuller van een schat. Zoek het gezelschap van iemand die op je toeziet en je corrigeert. Het zal je goed doen en niet slecht wanneer je zulk gezelschap zoekt. In een geschrift van Zarathustra lezen we Wij zijn burgers van twee werelden, van de vergankelijke en de onvergankelijke. Want niet volledig worden wij door aardse beslommeringen opgeslokt. Dan zouden wij namelijk als dieren leven die zich slechts door het ogenblikkelijke in beweging laten brengen. De mens onderscheidt zich van het dier hierin dat zijn gedachten een hogere vlucht kunnen nemen. De mens bevindt zich op de grens van het goddelijke en het dierlijke. Hij weet dat deze grens een tweesnijdend zwaard is. Het goddelijke element geeft zijn denken orde en evenwicht. Het dierlijke maakt er een chaos van. In een joods geschrift lezen wij Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij tenslotte wijs wordt. Hou maar op, mijn zoon, naar vermaning te luisteren, als gij toch afwijkt van verstandige woorden. Het is een eer voor een man zich ver te houden van twist, maar elke dwaas past los. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben vrij van zonde. In een christelijk geschrift lezen we, want de hele wet is in één woord vervuld, in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tarten, elkander benijdend. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden. Zo zult gij de wet van Christus vervullen. Weest blijde. Laat u terechtwijzen. Laat u vermanen, Weest eensgezind. Houd vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. In een islamitisch geschrift lezen wij als je veel van iemand houdt, bid dan voor die persoon. Als je niet veel van iemand houdt, bid dan voor die persoon. In een mystiek geschrift lezen wij: Een grote kennis en veel tact worden vereist om met iedereen in het leven op harmonische wijze om te gaan. Een innemende persoonlijkheid is als een prachtig kunstwerk waaraan leven is toegevoegd. Een mens die zich bewust is van zijn plichten ten opzichte van zijn vrienden, is vroomer dan iemand die zich in eenzaamheid terugtrekt. Ik veroordeel niemand om zijn fouten, maar moedig ze ook niet aan.